Dag Hans. We hebben net het Chinese Nieuwjaar achter de rug en dat is toch wel een opmerkelijk gebeuren dit jaar. Want voor het eerst in drie jaar konden de meeste Chinezen weer Nieuwjaar vieren met vrienden en familie. En er wordt dan ook uitgekeken naar een heropleving van die grote economie. Hans Bevers, chief economist bij de Grof Peterkam. Wat is de stand van zaken van de wereldeconomie? Ben je positief gestemd? Ja, het is altijd een genuanceerd verhaal natuurlijk. Dus uh, doorheen 2022 hebben we echt wel die vertrouwensindicatoren sterk zien terugkomen. Door de oorlog natuurlijk. Het is nog altijd oorlog. We hebben ook gezien ja, dat, die, dat dat economisch momentum toch verzwakte. Maar al bij al kunnen we toch zeggen dat die dat die harde cijfers beter overeind bleven dan de vertrouwensindicatoren. Dat had te maken met orders die nog moeten afgewerkt worden en ook door excessieve spaaroverschotten bij de consument dus dat was al bij al vrij oké. Okay. Vandaag de dag natuurlijk ja, vallen die orders terug. Zijn ook die, die spaaroverschotten verminderd, dus dat maakt het langs die kant wel wat moeilijker. Langs de andere kant moet je ook zeggen dat je heel recent twee positieve punten hebt gezien. En dus eigenlijk op, op heel korte termijn, dus toen we elkaar spraken vorige, vorige maand in december, toen was er nog geen sprake van een, van een heel snelle Chinese heropening. Vandaag zien we daar meer en meer bewijs van. De piek van infecties ligt eigenlijk al, al bijna een maand achter de rug. Dus dat is, dat is positief nieuws. Dat is natuurlijk wel tegen een, tegen een menselijke kost. Dat moeten we natuurlijk wel bijvertellen. En in Europa hebben we de gasprijzen enorm zien terugvallen. Wereldwijd eigenlijk, maar voor Europa is dat met name erg uh, belangrijk. En ook daar, ja, dat, dat stuurt toch de hoop dat, uh, dat een zachte landing voor de Europese economie ook in het verschiet ligt. En dan zouden we nog kunnen opmerken de Amerikaanse inflatiecijfers. Maar daar is voor mij eerder een herbevestiging van een dalende trend die al was ingezet en, en die we ook hadden geanticipeerd. Ja, China kan heropleven, men kijkt uit naar een remonte van die economie, maar de keerzijde is misschien dat de grondstoffenprijzen dan weer gaan stijgen. Ja, en dat is dan inderdaad een vrees en dat is wat we inderdaad in de gaten moeten houden, want op die manier zou het ertoe kunnen leiden dat die daling van de inflatie, van de algemene inflatie die we verwachten, zeer zeker, ja, een halt zou kunnen toegeroepen worden. Maar we denken uiteindelijk dat het daarmee redelijk oké okay zal blijven. Ten eerste, het is niet zo dat die, dat die voorraadketens terug enorm geïmpacteerd worden. Dat zien we zeker niet. En ten tweede is het zo dat eigenlijk ja, die heropleving van de Chinese economie vooral geconcentreerd is in de dienstensector, consumenten die terug op hotel gaan, op restaurant, op prijs. En niet zozeer dat er een sterke drive is naar infrastructuur werken of naar sterk herneemde activiteit in de huizenmarkt. Ook al heeft de Chinese overheid daar proberen een bodem onder te leggen. En, en dat lukt ook wel. Maar in die optiek zou ik, zou ik niet uitgaan van een enorme revival van die, van die grondstoffenprijzen uh, doorheen 2023. En met name de industriële metalen. Ja, Hans, als we over inflatie spreken, dan spreken we uiteraard ook over het beleid van de centrale banken. Wat horen jullie nu bij de ECB en bij de Fed? Zetten zij hun politiek verder? Ja, voorlopig wel. Dat is, uh, dat is duidelijk. Hè. Zowel in, in februari als in maart kunnen we bijkomende renteverhogingen verwachten. In uh, Europa allicht twee keer met 50 basispunten. We zullen nog een beetje moeten afwachten in maart. Of het echt 50 basispunten zullen zijn. In Amerika allicht twee keer met 25 basispunten, dus uh, die strijd gaat eigenlijk voort. Maar eigenlijk ja, zien we toch gunstige tekenen met betrekking tot die onderliggende inflatiedruk. Die neemt echt af. In Amerika zien we daar echt duidelijke signalen. Uh, ook in Europa net iets minder. En dus uh, als je alles bij elkaar neemt denk ik toch wel dat de Fed tegen het einde van dit jaar uh, in de mogelijkheid is om die, om die rente een eerste keer te verlagen. Maar daarvoor moeten we altijd uh, heel nauwgezet die arbeidsmarkt blijven opvolgen en met name de loongroei. Er zijn wat positieve signalen, er is optimisme en de markten lopen daar duidelijk al op vooruit. We zien de koersen die zich herstellen. Is dat eigenlijk terecht? Dat is de vraag. Hè. Dus als je spreekt over aandelenmarkten, dan, uh, ja, dan ga je altijd kijken naar een combinatie van, van twee factoren, twee grote drijvers. Enerzijds de bedrijfswinsten, uh, dat is, uh, en met name de toekomstige bedrijfswinsten. En ten tweede de rente, hè, waartegen dan die toekomstige bedrijfswinsten worden verdisconteerd. Als je zegt ja, dat er recent toch een aantal positievere signalen zijn voor die wereldeconomie, en je zegt ook dat centrale banken stilaan uitzicht hebben op een... Uh, op een uh, vertraging in hun uh, in verkrapping van hun monetair beleid en uiteindelijk ook een renteverlaging uh, zullen doorvoeren, ja, dan zijn dat twee elementen die maken toch dat aandelenmarkten daarop kunnen reageren. En dat hebben ze ook gedaan. Maar het is natuurlijk altijd inschatten in hoeverre die bedrijfsdiensten uh, ook bevestigen. In dat, ze, dat ze eigenlijk overeind blijven, min of meer. Ik denk dat wat dat betreft analisten toch nog net iets te positief zijn en dat we daar wel ja, een verdere downgrade kunnen verwachten. Maar al bij al denk ik dat de positieve toon die, die markten hebben aangeslaan sinds begin van dit jaar, ja, dat dat eigenlijk toch ja, voor een stuk gerechtvaardigd is. Maar het moet nog bevestigd worden natuurlijk. Het feit dat er zoveel aandacht gaat naar de bedrijfswinsten dit jaar, is dat ook medeverklaring voor de grote ontslaagrondes die we nu gezien hebben bij die techbedrijven, zoals een Meta, zoals een Alphabet, zoals een Spotify? Ja, er zijn er nog um, en dat zal allicht meespelen. Hè. Dus die bedrijven maken ook hun huiswerk in een, in een wereld, in een technologische wereld die heel snel verandert. En uh, hun bedrijfsmodel wordt ook constant tegen het licht gehouden, natuurlijk. Ja. Laatste vraag, Hans. Heeft dit alles nu een impact op jullie beleggingsstrategie? Zijn er wijzigingen in de portefeuilles? Ja, toch wel. We hebben recent een aantal wijzigingen aangebracht tegen de achtergrond van die portefeuilles positievere elementen in de, in de wereldeconomie uh, zonder daarom echt positief te zijn, want we blijven al bij al onderwogen aandelen, maar we hebben die onderweging eigenlijk gereduceerd. Hè. En waar hebben we dat gedaan? Eigenlijk in China en Europa, om de vermelde redenen. En anderzijds hebben we die overweging die we hadden in Amerika iets wat teruggeschroefd. En als we dan onderliggend gaan kijken, dan blijft de focus eigenlijk heel duidelijk op kwaliteitsaandelen, doorwinterde kwaliteitsaandelen met, uh, met al bij al sterke balansen. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.